Ik bekijk mensen als boeken die ze zelf schrijven. Vaak langdradig, maar ze kunnen ook te kort blijven. Er zijn er die stoffiguren naar pagina's bedolven onder kreuken en dan de nieuwe, van de pers. Met de omgeving als idee dat de dichter schetst van bij de eerste vers. Gaandeweg zijn er die in science fiction veranderen. En ja, het ene boek kent een beter reine dan het andere. Sommige waren zelfs beter nooit gepubliceerd als bibliotheken waar je het boek niet meer kunt raadplegen. Maar je weet wel nog hoe het gaat. Ongeveer. Ik zou iets in jouw boek kunnen schrijven. Misschien ben ik dat nu wel aan het doen. En heb jij al een levende lijf ondervonden dat anderen dat ook kunnen. Zoals ik. In mij hebben ze geschreven met expliciete taal die nu verweven zit in mijn verhaal. Ik wil het schrappen, maar te laat. Gedrukt is gedrukt. We kennen allemaal mensen die zo hard schreeuwen dat we hoofdstukken in hoofdletters hebben gekregen. Mensen die door onze regels heen kunnen lezen om zich vervolgens blind te staren op de witruimte. En we kennen allemaal mensen die vonden dat wij het litteken moeten dragen van hun wonden. Mensen die verwachten dat we het loslaten zonder dat ze zien wat er aan onze handen hangt. Wie heeft tegen jou gezegd dat je hard moet werken, ambitieus zijn, het juiste pad moet kiezen om aan de top te geraken, succesvol worden en slagen in het leven, terwijl ze weten dat alles barst wanneer de druk te groot wordt. Hebben ze tegen jou gezegd dat je ijverig en vlijtig moet zijn? Of werkzaam, welvarend, welgesteld, gelukt, geslaagd, groots en liefd, zo productief als mogelijk, in stijgende lijn, op volle toeren, aan de lopende band, wistgevend, lonend, lucratief, profitabel, profijtelijk, renderend en rendabel. wat zul jij vertellen aan jouw kinderen? Vertel je hetzelfde verhaal? Of vertel je dat het niet uitmaakt waar de klim naartoe leidt? Dat je zelf de berg kan kiezen. En dat hoe graag de rest ook meegaat, je uiteindelijk altijd alleen klimt. We spenderen ons hele leven aan het schrijven van het perfecte boek. Maar tweedehands vind je ook parels. Op zolder, Liggen er schatten begraven. En een tweede druk bevat vaak minder fouten. Ik heb die bladzijden omgedraaid. Ik ben gestopt met zoeken. Want geluk vind je de meest onverwachte hoeken. En ik heb het mijne gevonden. Tussen alle hoeken van de ruimte waar jij je nu in bevindt. Waarvoor dank.